Unieke vondst in een scheepswrak in de Waddenzee. Een jurk uit de 17e eeuw. Dit is echt spectaculair. When I first saw the image of the drafts, I wasn't convinced it was real. De jurk voelde in het wrak, ja, als op pak natte kranten. Terug naar het clubhuis gegaan en toen kwam er een jurk tevoorschijn. Bizar, een jurk. Dit is nog het topje van een ijsberg, want er is nog veel meer. Als dit in ons museum belandt, ja, dan hebben we natuurlijk de nachtwacht te pakken. Ik had hem aan kunnen doen. Heb je het wel eens gedaan, Stiekem? Als je op een scheepzwak duikt, dan is dat beschermd. Dus dan mag je daar eigenlijk niet aankomen. Zal ik hem wassen. We weten ook niet precies hoe dat dan in de wasmachine is gestopt. Absolutely horrified at the way they were recovered. You were worried that the divers would be prosecuted. The story could shift dramatically. Zijn er parels gevonden, ja of nee? We hebben altijd lekker kennen, in Noord, geen gevolg. Ik denk namelijk van wel. En dan wordt er wat gevonden. En dan wij de boef.